Welkom bij de weekvlog. Het is dinsdag. Ja, dat is heel gek. Normaal beginnen we op zaterdag. Maar er waren hele rare dagen zo met oud en nieuw. Veel vermoeidheid, Tess had last van haar buik. Veel te veel rotzellen gereden. Dat helpt ik natuurlijk ook niet. Maandag heeft Daan voor Tess Blondie gereden. Dat doet ze elke maandag, dus dat is niet het. Uh, Vrona die is zondag gereden door Elisa. Dus zondag heeft Elisa de paardjes alleen gedaan. Toen waren we helemaal niet op stal. En vandaag ben ik de hele dag aan het werk geweest. Dus het is een beetje een rare week. Het paardje heeft in de molen gezet. Vanmorgen zijn ze natuurlijk al uitgehaald. En dan gaan ze nu nog even los. Meer kan ik jullie even niet bieden. Dat is het nadeel van de winter. het is. Wat gaan we vandaag doen? Uh, ik kom net te bakken en ik zie dat Tessa Blondie al heel lekker voor elkaar heeft. Dus ik ga ervan uit dat dat dan betekent dat ze weer een hoop geleerd heeft. En dat ze samen weer een hoop verder zijn gekomen. Dus dat we nu nog sneller misschien het stukje wijken zo aan kunnen spreken. En natuurlijk eventjes kijken hoe de galop- en drafovergang gaat nu. Zo, dus je mag vragen, maar doe dat in je vinger, niet in je arm. En ik vind, als ik mag zeuren, vind ik je polsen te veel omhoog en je handen te plat. Goed zo. Ja, met je been. Heel goed. Heel goed. Dus je mag hetzelfde vragen. Daar heb ik helemaal niets op tegen. Alleen probeer wat ze doen dat ik het niet zie. Zo, ja. Blijf jezelf lang maken, knie los. Twee teugels. Zo, ja, goed zo. Ja, ja, ja. Goed. Zo ga de discussie nog even aan, hè? Zo ja. Dus je draagt aan met het gevoel dat je de achterbenen aan wil laten draven. Heel erg mooi. En dat is iets. Dat is niet een rijtechnische hulp. Van achteruit aandraven, maar jij ruiter kan dat voelen, hè? Als je een beetje meer denkt, als ik been geeft, dan gaat de achterkant weer. Ja, soms heb je het gevoel dat via de achterkant gaat, dan je het gevoel dat via de voorkant gaat. Ja, ja, ja, en het beste zou zijn via de achterkant. En maar een paard is ook niet perfect en wij ook niet. Dus het zou ook niet altijd lukken. Maar dit was heel erg mooi. Daar krijg je in een proef ook gewoon een heel hoog cijfer voor. Alles als je van voor een keer wat in wil kneden, moet je eerst voel of de achterbenen reageren. Ja, want dan maak je zo'n energieballetje ervan. Hè. Dat is Weer van een heel tijd terug, dat weet je nog, zo'n wiens energieballetje. Ja. Dat is eigenlijk dit. Goed zo, daar zijn we toen mee begonnen en dat begin je nu te krijgen. Dat je de achterbenen snel kan maken en van voor, dat die eigenlijk helemaal rond wordt aan de bovenkant. Goed zo, bovenbenen lang. Die knik moet in jouw elleboog blijven. Je schouder moet blijven ontspannen. Zo, en jij denkt constant in je hoofd twee teugels gelijke druk. Ietsje rustig. Dus het is wel goed om. Wat je doet is heel goed, alleen moet je opletten dat het uh, even die meer energie opwekken is. Hè? Dus dat, dat bolletje van die energie bundelen, daar willen we even wat meer energie uit. Maar kijk eens, we willen niet dat die energie overal naartoe spat. We willen dat die energie in dat bolletje blijft. Dus je moet hem niet opjagen dat overal de energie verloren gaat. Maar je wil dat het in dat bolletje blijft. Zo ja, heel goed. Dat heel mooi. Kijk daar. En dan mag je best zo. Hou die duim boven. Op, hou die duim boven. Op. En waar jij dus voelt dat het eigenlijk bijna tegen perfect aan zit, dan palpeer je aan. Goed. Ja, en weer terug. Op je zit. Maar wel met je benen. Heel goed, doe dat nog een keertje bij de M'ho, Tess. Goed zo, dus mooi sturen, recht. En dan die achterbenen groter laten gaan. Ja, ja en die mondhoeken mogen dan een beetje soepel. Goed, dat voelt goed, hè. Dan kun je dus een beetje buiging houden. Goed zo, dan is het waarschijnlijk makkelijk. Oh, twee teugels, twee teugels. denk aan de achterbenen. Achterbenen, achterbenen. Ja hoor, kijk maar wat. Lukt. Hou dus, nou geef op de rechterteugel, hè? Ja. Heel goed. Opvangen, maar wel denk aan je duimen. Ja, ja. Goed, en weer terug, en weer terug, maar met je been erbij. Met je, ja, dat hij weer als dat energieballetje in elkaar, bij elkaar komt. Goed zo, hartstikke goed. Goed zo. En denk aan het tempo, hè. Hou het van jou. Ja, heel goed. Heel goed. Je moet echt zoeken naar het moment dat je ziet dat die hals helemaal lekker heen en weer gaat bungelen. Daar moet je naar op zoek. Maar blijft er wel aan rijden, dus je gaat niet rondje na rondje wachten totdat ze ontspant. Maar je gaat ook ja, goed. Goed zo, ja, en hou dit vol. En maak de teugels weer op maat. Terwijl je, je blijft de... rijden, maak je de teugels weer op maat. En dat doe ik expres, want ik doe het vaak ook alleen aan het eind en dan ben je in, pro in de proef. Dan ga je je hals strekken en daarna moeten de telgers weer op en Dan denkt je paard, maar we waren toch klaar. Dat je er meteen, toen ik de bak in kwam lopen, eigenlijk al goed voor elkaar. had. Eigenlijk wat we bij de vorige les na een kwartier 20 minuten hadden, had je nu in het begin. En dan kunnen we natuurlijk meteen aan, aan hele andere dingen gaan denken. Ik had heel erg opgelet bij de vorige les, dat ik de volgende keer dat ik zou gaan rijden ook zou ja. proberen. Ja. Dus dat heb ik toen ook gedaan en nou, toen goed, kon ik het nu meteen ook weer Nou, dat, dat is hartstikke goed te merken. Dat je daar hartstikke goed mee geoefend hebt en dat je ook weet wat je geoefend hebt. Dat is heel belangrijk hè, dat je onderweg altijd een plan hebt. Dat je weet wat je aan het doen bent en als het even moeilijk wordt, dat je denkt, oh ja. Al ga je, als het even niet lukt, al ga je even stappen. Dat je even denkt, oh ja, hoe zat het ook alweer. Goed hoor, nee echt heel fijn. Ik zeg net tegen mama, jij hebt niet alleen een groeispeurt, maar ook een leerspeurt gemaakt. Grappig is dat hè, dat, dat dan bij jezelf ook ineens dat je denkt, oh ja, zo moet het. Ik heb het ook nog vaak hoor, dat ik les heb en dat ik denk, oh, zo moest dat dus. Dat ik weet dat er vroeger, toen ik zo oud was als is, jou iemand wat tegen mij riep, dat ik toen de tijd dacht. Geen idee. En dat ik nu ineens denk, oh, dat bedoelde ze dus. Of met bepaalde stukken draf, weet je wel, dat ik ineens ook oh, moet het zo voelen. Goed hoor. Dus nu ga je gewoon ook lekker op de volte zo die uh, middendraf mee oefenen. Dat is hartstikke goed. Want dan is het op de volgende van haar gewoon nog wat makkelijker dan op de rechte stuk. Wat ja, is eigenlijk het grootste verschil tussen de uitgestrekte draf en de middendraf. Uitgestrekte draf moeten ze echt nog meer de bekken achterover kantelen. Dus dan gaat het achterbeen een nog grotere stap naar voren zetten. Waardoor het voorbeen ook een nog grotere stap naar voren naar kan zetten. En de draf verruimen midden draf is eigenlijk vooral dat ze de passen groter maken. Dus dat vooral in het BL vragen ze de middendraf. Volgens mij vragen ze in het M1 ook nog wel middendraf En M2 moet je echt uitgestrekte eraf. Maar in het M2 verwacht dus ook gewoon dat jij goed kan doorzitten. Met je been eraan. Goed zo. Goed. Ik heb net les gehad vandaan En deze les ging echt heel erg goed. We hebben weer wat verbeteringen gemerkt. Ik had de les hiervoor had ik heel goed opgelet met de dingen die ik moest oefenen. Waardoor ik die uh, zondag weer kon gaan oefenen. Dat heb ik ook gedaan en dat heeft blijkbaar heel erg goed geholpen. Want deze keer ging het al gelijk een heel stuk beter. Want wat we toen aan het einde van de les hadden, hadden we toen al aan het begin van de les. Dus dat is ineens een hele grote stap. Uh, ik vond het lastig om los te laten op mijn binnenhand. En om zelf ook ontspannen te blijven. Ik heb net de hapjes gegeven, ze zijn nu nog aan het eten. En wij gaan nu naar huis toe. En morgen is mijn broers verjaardag. Dus ik zie jullie vrijdag weer. naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op belletje. het belletje in Zuid-Duitsland heel erg fijn. En dan zie ik jullie graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei doei!